Uh, ja, ja, yo, yo, ja. Oké, okay, yo. Bedankt. Ja, um, ik ben gebansd voor teamkillen. Ja. Dat is een beetje raar, hè? Ik heb niet geteamkilled. Ja, je hebt, al, je hebt wel meegedaan met de grief. Welke grief? De andere twee boys. Wat? Welke andere twee Welke boys? Andere twee boys? Zo, Gast, op, ik kijk daar. Briefs, ik oké. stond daar gewoon. Tevoren. Ja, dat ben ik. En, ehm... Hoe ben je ook alweer? Wacht. Bro, ik stond daar gewoon. En ik hoorde random je bent. Ja, vloedjes geband en uh, ppq samus is geband. Wie is dat? Wie de Wie the fuck is ja, dat überhaupt? De je ja, zeggen dat uh, jullie die meegenomen meegedaan hebben met de grief en dat uh, heb ik met Ko ingekeken en jullie naam staan er ook op. Op wel op wat op wat op wat? Op de ja, huis? Op, op de, uh, nee bij lava. La La lava? La La ja, ik heb die twee blokken daar geplaatst omdat ik anders. Oh, dat... ik, nee, maar vond. kijk, weet je wat het was? Iemand had daar lava geplaatst uh, op iemand. Ik weet niet. En dat setje, dat was. Uh, in... Tenminste, hoe zeg je dat? Hij is doodgegaan door de lava. En dat setje van hem is dus in de lava gevallen. En um, toen werd ik geband van team killen. Terwijl uh, ik die lava niet eens geplaatst heb. Ik ben er al bij geweest, maar. Uh, ik heb die lava niet geplaatst of... Uh, ja, weet maar die, die lava heeft uh Sam geplaatst. Ja, yeah. die hebben wij niet geplaatst. En ik heb daar ja, langs blokken geplaatst, omdat ik alles zelf in de frikt vooral. Dat was voor een video dat we ja, zeg maar, mensen toxic gingen maken. En dat we daar dan een leuke video over konden maken. Ja, maar ik vond het echt helemaal nergens op slaan dat fucking staf er ook niks aan doet, dat we niks vragen, en dat de staf gewoon slecht is, zeg maar. Oh, hij zegt, ze bakte mijn stuf op en gooi dit in de lava. Dat is totaal niet. Dat hebben we ook echt gedaan, toch? Hij ging God in de lava. Bruh. Is dat zo? Wacht. Ja. als hij het krijgt, die ook op de been, dan... Die gozer lieg kapot hard. dat kan echt niet, man. Hoe wil ik aan die spullen komen als hij doodgaat in de lava? Even serieus. Hoe, hoe onlogisch klinkt dit? Heb je het gerekord? Dat stukje... Nee. Ja. Dat stukje niet. Nee, dat stukje niet, want toen was ik al geband. Hoe kan hij niet geband zijn als je pas die actie ging uitvoeren en ik was niet eens online? Ik, ja, was, dat... nog niet, ik was nog niet geband, hij wel. Ik was al geband, ik weet niet door wie. Maar hij zegt zo. Ze. Zo, ze, ja, ze. maar, maar ik pak het niet op. Dat kan ook op. die andere gozer zijn geweest. Ja. ja, die had ik als eerste geband. Hè. Ja, dat kan ja. toch de hef okay. opgepakt. In echt zo? Ik, uh, ik was in ieder geval al niet meer online toen want uh, ik was toen al gekillt. Maar dan of, moeten wij het dan doen, zo. even serieus. Een beetje raar, toch? Ik vind het echt kapot gaar, dit. En dan, dan, dan jongens dan ook. Eh, allez, ik zeg honderd keer van ik hey, kom even Discord. Inderdaad, even Discord. je wou niet eens met ons spreken. En je komt niet eens Discord. Ja, wat doe ik nu dan? Ja, ja, nou, okay. ja nu. Wow. nu. Ik was nog even bezig. Ja, even ja. bezig. Mm -hmm. Met wat, met de huilende kindjes helpen. Geef geef anders de recording, kan ik even bekijken. Hij is al geband, dat zijn we toch net of, niet, of kan je niet luisteren? <lacht> ik ben niet zoals die, uh, hoe noemde die guy, die, die Dutch uh, prins dinges? Ja, Dutch autistemon. Wow, wow. Oh. Ik kom hier binnen, ik wel direct autistemon. <lacht> Wacht, ga heel ver weg. <lacht> <lacht> hey, wat, wat moet ik nu weten? <lacht> ga heel <je> ver weg. <lacht> Mensen vragen mij om open maar in te komen, dan moet ik weg. Ja, nee zo werkt dat niet. Nee, nee, maar we hebben een hele leuke um, meneer hier zitten die, um, Ons die denkt dat wij iets gedaan hebben, maar wat, wat, we, het goed dat we, wat we niet gedaan hebben. Of ja, denkt, ik in ieder geval niet, ik weet niet waar ook even. Ja, ik heb het ook niet gedaan en uh, nu doet hij een beetje leuk dat, we, uh, dat wij alles moeten doen met muziek. Nee, met, uh, met recordings, maar ja, ik kan me de recorders niet vinden en uh, ja. Da daarom doe jij een airrape? Uh, ja, ik dacht dat het, uh, dat, dat hem was. Uh, wat, uh, wat is er op ze? wat dan? Wat hebben ze gedaan, zeg het eens. Nee, maar je moet gewoon even niet zo stoer doen, man. Want het, het slaat echt nergens op. Even serieus. Oh, doe ik stoer. stoer? Dus wij als wij, wij spijnt, komen niet, gewoon even lekker Minecraft spelen. En dan kom jij met je, met je rare kop naar ons toe. Ruin. Ja, en je, en je voor ons... Voor, oh, toen, je, toen je ons, toen je ons bindet, doen, had je nog niet eens... Uh... Jij hebt geen schattig bewijs, man. Ja, dan, dan, had je, dan had je... Ja, ja, ja hun wel, wel dan. Hey, jij wel dan. Ja, ik heb K.O.I. Uh, heb, heb, oh. heb je gezien dat wij die lava-bucket hebben geplaatst? Ja, echt zo? Oh, omdat onze namen erbij staan, dan, dan zijn wij het gelijk. Ja, een heel de Kingdom van Dutch Ding zegt dat jullie dat ook gedaan hebben. Oh, kom dan, kom ik even. Reden, man. Gast, dus omdat een heel. Oh, wacht, oké. Okay. Dus jij zegt dat wij die lava bucket hebben geplaatst. Nee, jij hebt dan niet geplaatst. Jawel, dat zeg je net wel. Zei, nou, wel. Je wel nou, je we dat zei je net wel. Je zegt dat wij hebben geteamkilled, maar, ik heb, team kild, maar ik, heb ik heb niet geteamkilled. Nee, hey, laat me even bijplaatsen dan. Er zijn nee. drie mensen. En jullie hebben die items in lava gegooid. Dat was niet de voering. Oh, dat dacht ik. Nee, tuurlijk heb ik het niet in de lava gegooid, domme aap. Ben je helemaal gek aan het doen of zo? Yes. Uh. Ik vind het echt helemaal nergens op slaan, dit. Uh. Ja, ik vind wel nergens Ja, beetje... nee, maar echt serieus. Dit vind ik echt nergens ja, op ik, slaan. Ja, ik, ik, ik vind het een be beetje grappig. Ik ga even spelen met mijn vrienden. En dan kom jij ineens aan, leuk doen. Ja, even ja. Wat, wat is dit nou weer voor raar gedrag? Ik, ik ken jullie niet echt zo goed, maar ik. Nee, ben ik jou echt... wel dan! <laughs> je moet je even vooral rustig vinden, hè? Je het gewoon deze over een bokjes man. Gast, ja, maar jij ook, bro, okay, wat, wat er zijn <laughs> mensen, oké, okay, dus wel wacht. Er zijn mensen op die server die naar ons toe komen. En die naar ons toe zeggen: Van ja, uh, kom even in je live, kom even vechten en zo. Gast, is dat dan wel normaal? Dan moeten die ook wel geband worden, vind ik. Van Discord. Ik heb ook allemaal gerecord. Wat? Ja, mensen komen naar ons en die komen ons helemaal uitschelden en zo. Ja echt zo. Zo kan helemaal. Die bangabubu ofzo. Ja, die uh, Dutch Koala dingetjes. Uh, kan je ons helpen of, uh, of ga je uh, met deftig ja, bewijs komen om ons te Ik moet even niet meer zo gek gaan doen. Want uh, dit is echt heel raar dit. Het is een raar gedrag. Inderdaad. Het is een raar helper gedrag hoor. I mean, ik snap wel dat je helper inderdaad. bent. Ja. I mean, als je moderate, <laughs> dus wat, je moet je uh, net zo goed demoten. Ik bedoel, eh, um, uh, uh, wat? Ik heb waarschijnlijk meer ervaring dan jullie, dus eh. Uh, yeah. Je hebt meer ervaring dan mij. Waar heb je op gespeeld dan? Op een server met 10 uh, man? Nee hoor. Oh, nee, wacht, well, ben je op Hypixel ofzo? Dat is pixels een leuke server? Kipnetwork. Wat Kip... is dat dan? Ben je met... op die... Kip. <laughs> <laughs> <laughs> wat is dat überhaupt? Ben je <laughs> <What you> op. Wat <laughs> is dat? <überhaupt>? Ben je op Kipnetwork staf geweest? Kip. Kip. Oh, ik kan niet meer. Goh, die server. Wat dacht je dan? KIT-network met een k i -T. Nee man, nee, man. <laughs> Misschien man KIP-network hem... is nog scheerder dan KIT-network volgens mij <laughs> Als ik heel eerlijk ben, maar dat kan aan mij liggen, want KIP-network, ja. daar, daar lopen allemaal gare kippen rond <laughs> uh... ja, Oké, okay, dus volgens mij is deze gesprek afgerond dan Nee nou... nee nee, zeker, nee, zeker Nee, zeker, nee, zeker. zeker niet afgerond, Je gaat het maar lekker oplossen Ja ja, u ja. hebben geen geldig bewijs. Exactly. Maar heb jij wel geldig bewijs dan? Ja, inderdaad, echt zo. Die mensen moeten gewoon een fysieke van... Dus als, dus, als, dus als een paar... Als ik stuur bewijs van die reactie. Ja, als hij het gewoon niet meer heeft. Gast, dan... hebben jullie dan wel bewijs of zo? Do je doet fucking biggie, hè? even Serieus? Moet ik, uh, moet ik Turk op je huis afsturen? Ik, ha ik, uh, ik haal zo je IP achter hoor. Moet echt ja, niet zo leuk aan okay. doen hier. Maar uh, je moet gewoon even dimmen. Moet en ik dimmen? Moet ik dimmen? Ja. Ja. Oh, wat, wil je doen? wat wil je doen dan? Ja, wat wil doe jij doen? Wat, wat wil je doen dan? Wil, wil, je, wil je met, met Gucci-tasje naar mijn huis toe komen? En een uh, Gucci-riem? En dan, nee. dan kom je ah, vol aan mee, jij gaat staan. Oké, oké, oké. Het enige wat jij moet gewoon doen, is even deftig bewijs verzamelen dat wij dat wel hebben gedaan. en Anders ga je ons toch ook niet binnen. Trouw, jullie hebben geen bewijs gestuurd, man. Alleen, ja, maar even. jij hebt toch ook geen bewijs om ons te binnen? Inderdaad. Ofwel soms. Dus, dus, ik, heb, ik heb twee bewijzen. Dit is zo'n ja, rare. Waarom? Dit is een rare fucking wereld. je belt mij voor 30 dagen voor 6 blokken slopen. Je belt me voor teamkillen. Ik heb niemand geteamkilled. Het staat no, ook no. in de regels, hè? Wat? Je moet niet zo leuk gaan doen, maar Het vijf, staat in de regels dat je, je niet mag, mag team. Hm? Wat? Ik heb niet geteamkilled, geteam maar, maar het staat wel in de, de, de regels. Ik ga niet aan, dus je krijgt geen verband. jij denkt ik ga naar de regels kijken. Ik kijk eerder naar je moeder die bloot staat voor mijn neus, man. God, man, de huur. Oké, ik ga. Je, het staat in de regels dat, dat, dat, dat als je grieft, je ook wordt gebannt voor team killen. Mm -hmm. En dat je zes blokken grieft, dat je dan dertig ja. jaar gebannt wordt. Goed mm -hmm. Goeie je man. eens regels maken, man. Nou, oh, ik vind het eigenlijk wel een beetje gaar dit. Ja, kan. dat kan. Ik is ook niet stop man. Ja, ik kan stop. echt niet meer. Shifu. <laughs> Wat Sorry, man. <laughs> Sorry, man. <laughs> Sorry, man. Sorry, man. We moesten even leuk beeldmateriaal hebben. Wauw. Um, leuk dat je hebt gekeken naar deze Witlof-video. Um, doe even een likeje omhoog en abonneer op dit kanaal.